De meeste personen keren na een gevangenisstraf of verblijf in een forensische kliniek weer terug in de maatschappij. Sommigen met begeleiding voor de rest van het leven, een ander met een beetje ondersteuning en een deel uiteindelijk zelfstandig. Het doel van de begeleiding is dat zij hun leven weer kunnen oppakken, een tweede kans krijgen en verantwoordelijkheid leren nemen om terugval te voorkomen. Deze begeleiding kan plaatsvinden bij een organisatie voor beschermd of begeleid wonen. ...of de maatschappelijke opvang, in het kort BWMO. Wanneer een cliënt wordt aangemeld bij een BWMO... ...deelt de gevangenis, reclassering of kliniek informatie. Daarna vindt er een intakegesprek met de BWMO plaats. Ondanks wetgeving en goede hulpmiddelen zoals IFSO... ...is het voor betrokken organisaties vaak onduidelijk... ...welke informatie relevant is of juridisch gedeeld mag worden. Geef je bijvoorbeeld door... Welke delicten iemand allemaal heeft gepleegd in het verleden? Of hoe iemand zich gedroeg in de gevangenis? Weet je voldoende wat iemand nodig heeft na ontslag? En wat deel je met elkaar over risico's? Moet je de cliënt hierbij betrekken of bepaal jij? Bij onvolledige informatie ontstaan problemen, zoals lange wachttijden, te weinig oog voor herstel en reïntegratie, niet de juiste zorg of onnodige veiligheidsrisico's. Beslissingen over het uitwisselen van informatie... ...worden bij forensische cliënten, om begrijpelijke redenen... ...nog vaak genomen over de cliënt, in plaats van met de cliënt. Maar dit staat motivatie en herstel in de weg. Een ingewikkelde balans. Daarom zijn in het onderzoeksproject De Forensische Cliënt op de juiste plek... ...twee tools ontwikkeld om professionals hierin te ondersteunen. De checklist is een handreiking voor professionals... ...die cliënten aanmelden vanuit bijvoorbeeld de gevangenis, de reclassering... Een forensische of TBS-kliniek bij een BWMO. De checklist helpt de plaatser om met de cliënt in gesprek te gaan over dienstaanmelding en welke informatie er gedeeld gaat worden. Het interviewprotocol is bedoeld als handreiking voor de intekers en begeleiders van BWMO-organisaties die het eerste gesprek voeren met een nieuwe cliënt. De tools zijn bedoeld als inspiratie tot een nieuwe werkwijze. De cultuurverandering naar herstelgericht werken binnen de BWMO-sector is al in volle gang. Ook in de forensische sector komt deze beweging steeds meer op. Dit brengt ook dilemma's met zich mee. Professionals komen bij het begeleiden van deze doelgroep in hun reïntegratie en het borgen van de veiligheid van de samenleving, soms in een spagaat terecht. Deze tools helpen je daarbij. Hoe ga je hiermee aan de slag? Bij de tools hoort een uitgebreide rapportage, waarin je de nieuwste inzichten uit het veld en de wetenschap vindt over hoe om te gaan met deze spagaat. Om je daarbij op weg te helpen, wordt scholing over de herstelvisie, destigmatiserend werken en shared decision making van harte aanbevolen. Deze werkwijze staat centraal in de tools. De praktijk leert dat systemen zoals IFSO ondersteunend zijn, maar dat informatieuitwisseling begint bij persoonlijk contact. Tussen jou en de cliënt, maar ook tussen plaatsers en intekers onderling. De tools geven je hiervoor concrete tips. Deze zijn opgehaald bij ervaringsdeskundigen en professionals uit het veld. Voor gebruik dienen de tools een plek te krijgen in het systeem van de eigen organisatie, zoals een EPD of IFSO. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak, in afstemming met een projectleider en ICT-afdeling. Bij de tools hoort een juridisch kader, dat is opgesteld met vier juristen, samen met een verwijzing naar de nieuwe handreiking gegevensdeling, van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiermee heb je een helder afwegingskader in wat je wanneer met wie kunt delen.